Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video een heleboel zaterdagen en een zondag achter elkaar. Want ja, ik had natuurlijk de dus Tessel vlog uh, in tweeën gesplitst. Waardoor ik een aantal zaterdagen uh, voorbij heb laten gaan zonder dat jullie dat wisten of hebben gezien ik heb een beetje geprobeerd om er een lijn in te krijgen ik hoop dat dat gelukt is ik zeg veel kijkplezier, het is weer zaterdag ik ga zo meteen weer naar de markt ik ga jullie laten zien wat ik heb gehaald ik ga op de markt ook nog lekkere dingetjes halen want Anja komt morgen op visite Jimmy die komt straks he he. eindelijk komt hij de plankjes ophangen dat ga ik ook voor jullie filmen dat is heel interessant, denk ik. Voor de klussen zonder ons. En ja, ik heb dus uh, net een paar dagen Tessel. Een paar dagen. Nee, het was maar één dag. Maar het voelde als een paar dagen Tessel. Achter de rug samen met Jolanda. Het leek net of we al langer weg waren geweest. Dan alleen die ene overnachting. En dan gaan we nu snel naar de markt. Zo, ik ben alweer terug. Het was minder druk, maar dat komt waarschijnlijk omdat het nou wat vroeger was. Wat heb ik allemaal gehaald? Dat ga ik jullie nu laten zien. Oh nee, dit heb ik niet op de markt gehaald. Dit heb ik weer bij Blooming gehaald, deze mooie post. Want ik denk ik steun de lokale bloemist in plaats van de markt. Want ze hebben het al uh, moeilijk zat. Brood. Vraag me niet wat voor brood het is. Het is volgens mij weer speldbrood. Ik heb er deze keer maar twee halfjes van laten maken, want... Uh... Anders komt het niet goed. Weggooien vind ik altijd zonde. En dan heb ik een stukje paardenworst. Croissantjes. Hamkaas en gewone. En aardbeien. Vorige keer had ik uh, Spaanse aardbeien. En deze keer zijn het Nederlandse aardbeien. Ik heb ook nog een Indische kipsalade en een tonijnsalade. Allemaal van de markt. Ik ben benieuwd hoe het... Uh, hoe dat allemaal gaat smaken, ja, die kip salade, de salade, dat is voor het eerst dat ik dat daar koop. We gaan het proberen, we gaan het zien. Nee, we gaan het proeven. Few moments later. En ik kom ik je normaal gesproken is te zien, want dan loop je weer een paar keer heen en weer, weet je wel. Dat is even... Hebben we ook? Ook oh, nog. Daaaag! Ah, nou, ik uh, wil jou helpen. Uh. Ja, dan moet ik het allemaal aanleveren. Nou, oh, super bedankt. Ja, ga je vijf weken zijn. Ik hoor ze wel weer als we weer hebben te doen. Ja, dat is goed. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Oh. Kijk, mijn plankje hangt. Uh. Mijn rekkie hangt. Kijk mensen wat ik ervan gemaakt heb. Dit is even tijdelijk hè, wat er nu hangt. En staat. Nou, dat was dus eigenlijk mijn bedoeling. Een beetje groen daar. Ik wil, voor die foto wil ik iets anders. Dat ben ik toen ik klein was. Ja, ik denk dat ik daar een foto ga doen. Van de natuur die ik zelf gemaakt heb ofzo. Ja, dat, dat is toch veel Kijk Hoe je nou de gang in kijkt. Voorheen was het al een beetje... Kaal allemaal. Daar word je blij van. Ik word er blij van. Zo'n kaal rekje is natuurlijk ook niks. Dus dan ben ik weer teruggegaan. Althans, ik heb eerst op internet bij Blokker een bestelling gedaan. En dan krijg je een mail. En ik was toevallig al in de stad. Ik moest nog koffie halen. En ik denk, ik kijk even mijn mail na. En daar zat al de bevestiging in dat het klaar lag. Nou, helemaal superleuk. Dus ik heb koffie gehaald. Ik hoop, Anja, dat je deze koffie lekker vindt. Ik heb Senseo Cappuccino, Senseo Cappuccino Caramel, want het was een, een aanbieding, en nog een cappuccino. Ik zeg, uh, kom koffie doen. Ik heb genoeg. Ik drink het niet, maar het moet wel op natuurlijk. Nu ga ik even die rekjes uitpakken die ik erbij uh, besteld heb. Ik heb nog niet eens mijn jas uitgedaan. Kijk nou, hoe leuk. Kunnen jullie het zien op de achtergrond? mijn lichtje aan. Oh, kaarsjes heb ik erbij gedaan. Ik neem niet eens de tijd om de las uit te trekken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nog. Dus die koffie ga ik zo eventjes opruimen. Poep, de poep, de poep. Weg mee. En nu heb ik voor aan dat rekje wat ik heb op laten hangen, heb ik nog zo'n rekje. En eentje met dubbele laag. Ah. Dus die ga ik even op. Dat kan ik zelf. Daar hoef ik Jimmy niet voor in te huren. Jimmy, bedankt. Je hebt goed werk gedaan. Top, zit. Ik zeg op naar de volgende opdracht. Want er moeten nog rolgordijnen bij mijn zoon in de kamer. Hè? Ik ga deze even ophangen. Opre oprekken. Moet je nou toch eens kijken. Hoe fantastisch. Ik ben er helemaal blij mee. Op naar het volgende project. Want die tegels die moeten ook nog eens anders. The next day. Inzoomen. En dan weer omhoog. Dan gaat het heel soepel omhoog. Of opzij. Dat is wel mooi. En met deze kan je natuurlijk ook uh, links en rechts. Oh, hij doet het zelf. Mogen naar beneden. En zo, als ik dus mezelf... Zo herstelt hij. Als ik dan zo aan het lopen ben en ik wil mezelf filmen, dan doe ik gewoon dit. En dan staat hij op mezelf gericht. Ja, dan ik dus nu mezelf. Maar dat is aan de Onts andere aan kant zo'n stom gezicht aan de andere kant. Je ziet heel veel verschil, verschil tussen hoe je filmt. Jij filmt zo, maar dan filmen we ook heel veel op dezelfde camera. Ja, klopt. Maar ik vind dit mooier. ja Omdat je een wijder beeld hebt. ja Dat heb ik met dezelfde camera. Heb je dat niet? Nee, dat klopt. Je kan ook niet inzoomen niks. The next day. Ik ben dus nu bij Sits en Sofas voor de deur. Ik had gevraagd of ik daar mocht vloggen. En uh, dat mocht niet. Helaas. Ik ben natuurlijk geen Enzo Knol Die mag overal naar binnen met zijn vlogcamera. Ik niet. Ik snap het niet. Ik zie het verschil niet. We vloggen toch allebei. Ik we dan wel foto's maken, denk ik. Van de banken die ik graag zou willen of zo. Of misschien heb ik er alleen gekocht. Ik weet het niet. Oh. Oh, dat gebeurt nog altijd. Ik heb een bedbank gekocht. Ik heb een dikke bank gekocht. Oh. <laughs> oh, ja, die, deze bank was echt aan vernieuwing toe. Dus ik hoop dat we hem binnenkrijgen uh, door mijn deur. Ik hoop dat hij binnenkomt. Ik ga naar huis, ik heb trek gekregen. En het is super warm. Ik met mijn dikke trui, dikke jas. Ik zweet er peentjes daar binnen. Maar die man heeft me echt goed geholpen. Dat was een jonge gozer. Die heeft me goed geholpen. Uiteraard heb ik ook een beetje korting gekregen. Ze hebben mijn YouTube kanaal, dus... Uh, Misschien dat ze gaan kijken, hé hey jongens, als jullie kijken, hebben we goed gedaan hoor. Nu uh, hoop ik dat die bank goed blijft, anders kom ik erop terug bij jullie. Twee jaar garantie heb ik. Staat op die bonnet. Misschien dat ik hem wel laat bezorgen, want die mensen zetten hem ook gelijk in elkaar. Dus dat is wel makkelijk. Moet ik alleen die oude weg krijgen. Nou, we gaan het zien. Ik ga rijden, ik heb honger. Ik ben mijn eigen video op de televisie aan het kijken. Zo mooi. Het is echt een stuk mooier als je het op tv kijkt. Zo, groot beeld. Weet je dat je trouwens, als je het op de televisie kijkt, dat je ook... Wacht, ik zet hem even wat terug, Dat je ook gewoon de video kan liken. bekennen. hè? Kijk, wacht. Ik zal het even laten zien. Hè? Ik draai jullie weer even op. Je gaat op oké. OK. Ga je naar boven, dan kom je daarbij bij kanaal. En dan ga je naar ondertiteling, een stukje naar rechts. En hier staat meer. Klik je weer op oké. OK. Kijk, zie je? Dan kan je hier, vind ik leuk, vind ik niet leuk, slaan we over. Die haal ik eraf. En dan kan je hier dus, vind ik leuk. En abonneren kan ook! Nou, hoe fantastisch! Dat je dus weet, dat als je dit op televisie kijkt, dat je ook een duimpje omhoog kan geven. Jongens, alsjeblieft, support mij. Laat even een duimpje achter. Als je toch aan het kijken bent op de televisie, je moet kijken toch prachtig. Het is toch prachtig? Je beleeft het eigenlijk uh, elke keer weer opnieuw. Goed, ik ga denk ik even, want ik had nog eventjes een dingetje met uh, bezorgkosten. Ja, ik, weet niet, ik wist niet of ik dat zelf ging doen of uh, later doen. Maar als ik het laat doen, dan komen ze het boven brengen, zetten ze hem in elkaar en dan nemen ze oude mee. Dus ik denk dat ik toch even ga bellen om te vragen of ze dat gaan doen. Ik weet niet of dat vandaag nog kan. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou echt heel vet zijn dit heb ik dus van anja Silverlines gekregen ik vind het zo'n fantastisch cadeau dat heb ik echt nog nooit gezien ik weet niet of jullie dat kennen maar ik heb het nog nooit gezien en ik vind het fantastisch ik vind het echt zo'n leuk cadeau ik hoop dat die bloemetjes ook heel goed uit gaan komen ik uh, ga af en toe jullie de beelden laten zien uh, hoe dat gaat en dit is natuurlijk een, uh, een uh, uh, natuurlijk een, uh, een amaryllis crocodocus zeggen we altijd ook die gaan we volgen hoe lang dat gaat duren Dankjewel, Anja, Silver Lines. Toppetje. Oh, we gaan leuke dingen doen samen. Oh, we gaan zo ook leuke dingen doen. Oké, okay, ik ging eten. Kijk, ik heb nog troep te afwas te doen. Ik had toch ook al verteld dat mijn kraan lekte. Hij lekt, nu nog, hij lekt nog steeds, maar er komt, daar komt verandering in, want er wordt aan gewerkt. Maar nu komt er helemaal geen heet water meer uit. De kraan zelf is gewoon uh, kapot. Kijk. Hij doet niks meer. Voor het vervolg ook weer. Maar ik ga eerst even lekker een boterhammetje eten. Nou, wat is het geworden? Een ordinair boterham. Met filet Amerikaan truffel Fantastisch! Kaas en pijnboompitjes. Heerlijk. En een kopje thee, uiteraard. Zo, ik heb uh, lekker gegeten. En lekker mijn theeetje op. En dan ga ik zo naar de markt. Maar ik heb ook nog even naar Vander gebeld. Vander transport. Zeg ik dat goed? Van de, van de transport want mijn bank moet nog hierheen maar uh, hoe ga ik dat doen want ik moet ze komen dan maandag maar ik moet maandag werken dus dan moet deze weg zijn ik moet er ook op slapen mijn moeder heb ik geregeld die komt hier zitten nou die kan ik natuurlijk niet vragen om even mijn bank uit elkaar te slopen moet ik dan echt maandagochtend te vroeg opstaan om dit bankje uit elkaar te trappen of zo of hoe dan <tie> Ik ga naar de markt. Ik ga er even goed over nadenken. Het is dus niet brood van de markt geworden. Want het was een beetje druk op de markt. En ik had nog meer boodschappen nodig. En je mag je fiets tegenwoordig niet meer op de markt meenemen. Want dan moet ik met de boodschappen sjouwen de markt op. Daar had ik geen zin in. Dus ik ga jullie nu even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Jee, een shoplog. Woehoe. Als eerste drie pecan Voor mijn zoon, voor mijn moeder en voor mij. Twee halfjes brood. Vloer van de vloer. Twee melk. Ik heb er maar één neergezet. En een pakje beschuit. Hey, maar Anja, jij zei dat dit niet mag. Dat gaatje dat dat alleen voor bolletje was. Maar uh, kijk, hier hebben ze ook een uh, gaatje voor de beschuitski. En deze waren een euro per stuk. Want dat was een bonus. Dit was ook een bonus. Oh, deze gaat echt super lekker was verzacht. Dus uh, die heb ik ook wel meegenomen. En een potje Nutella, yum yum. Een potje vis, drie stuks. Die vindt mijn zoon heel erg lekker. Een vleesje, een filetlapje. De kip Samba is uh, ook voor mijn zoon. En dan heb ik nog, oh, schoonmaken zijn. Ja, want dat moet ook wel eens schoongemaakt worden. En vlogfeest van de ruiter. Ik ga denk ik zo heel snel weer een wasje draaien met die hele lekkere wasbedachter. Ik ga even uh, video editen maar. Die video gaan, hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Want dat is de video van Tessel. The next day. Het is zondagmiddag. En ik ga mijn bedbank slopen. Want er komt een nieuwe. Morgen, als ik aan het werk ben. Mijn moeder gaat hier zitten. En als ik thuis kom, heb ik een nieuwe bank. Dus ik ga even slopen. Ik heb uh, mijn zoon even weggestuurd. Dus dan kan ik op dat bed gaan slapen. Want ik zag het al helemaal voor me. Dat ging natuurlijk helemaal niet lukken. Dus morgens vroeg opstaan en dan een bankje slopen. En nu kan ik dat op mijn gemakje doen. Dus ik ga even verder met uh, ja. het slopen van de bank. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Dit moet dus straks in mijn sowieso enorm Norwegen. weer eens een reet. Ik heb er genoeg. One eternity later. <laughs> ik heb mijn bank uh, in mijn enels even gepropt. <laughs> en ik zit nu als een soort houdini achter het stuur. Ik ben natuurlijk heel, heel gevaarlijk bezig, want ik zie bijna geen klap. Oh, dit gaat echt bijna niet lukken, jongens. Maar ja, ik hoef gelukkig geen... Uh uren te rijden. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik zit echt met mijn, met mijn tanden aan het stuur. <lacht> ik zit me te bedenken, als ik hard moet remmen, dan denk ik niet dat ik het overleef. Al die planken die komen in mijn nek. Heel voorzichtig rijden hoor. <lacht> Opgeruimd dat netjes. Ik heb weer de ruimte. Dit heeft even langer geduurd. Ik was uh, gisteren na mijn werk langsgereden, Toen was het uh, natuurlijk veel rustiger. Maar ik moest nu eventjes wat langer wachten. Maar ja, ik heb toch niks anders te doen. Straks komen ze de kraan maken. En uh, ja, geen idee wat ik er nog aan doen. Oké, okay, terug naar het hier en nu. De kraan. Ik ga jullie even de updates geven. Want die hebben we natuurlijk inmiddels ook. De kraan is gemaakt. Kijk, hoppakee. Zie, ik heb weer heet water. Ik kreeg een campinggevoel, want ik moest het hete water uit de douche halen. Was ook niet helemaal uh, juf van het. Maar het is allemaal toch gelukt. En voor de oplettende kijker, ja, je hebt het goed gezien. De voegen zijn wit. Um, dat leek me wel heel erg mooi, maar mijn plannen zijn inmiddels weer gewijzigd. Want ik denk dat ik het zwart ga doen, de tegels, met één randje iets anders. En ik heb de plank Onder de magnetron met een uh, zwarte folie. Ik weet niet of jullie wat zien hoor, het wordt een beetje donker. Um, met een zwarte folie gedaan. Want het was wit. Nou ja, hij was inmiddels gebroken wit geworden. Dus zeg maar geel. En dat vond ik ook niet mooi meer. Dus ik heb ik mooi zwart gemaakt. De bank. Die ga ik jullie ook laten zien. Want wat vinden jullie van deze bank? Het is echt heel erg handig. Uh, hij zit stevig. Ik heb alleen nog wel de oude kussens bewaard. Want het zitvlak is heel erg uh, diep. Dus als ik met mijn rug tegen de, tegen de leuningen... <lacht> dan zit ik zo. Dat is hem niet, hè? Nee. Dus deze... Die laat ik gewoon hier. Maar ik weet niet of iemand van jullie iemand kent die hier iets moois van kan maken. Iets eromheen. Want dit ja, kan natuurlijk altijd wat omheen. En dit kan ik er afritsen eventueel. Maar ik heb ze dus wel nodig. Want ik vind dat wel fijn. Zo. Hè? Dan heb ik gelijk een goede kussen. Maar ik kan hem ook. Dan heb ik mezelf helemaal ingebouwd, Zo. Als leuning. Het is fantastisch. Het is echt heel erg leuk. En de leuning hierachter. Deze. Die zijn ook nog te verstellen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Wat een luxe. Jullie zijn weer helemaal op de hoogte. Ik heb nog zoveel leuke dingen die ik ga doen. Ik heb hem opgegeven. <laughs> ik heb hem opgegeven voor NL Doet. Wat ik daar ga doen. Ja, dat gaan jullie vanzelf zien. <laughs> en ik heb... Uh, inmiddels ook alweer afgesproken met een schoolvriendin van vroeger. Niet van heel, heel vroeger, maar van. Uh, op welke school hebben wij samen gezeten? Volgens mij huishoudschool of de MDGO? Ik, nou ja, in ieder geval uh, scholen die niet meer bestaan. <laughs> en zij uh, houdt ook ontzettend van fotograferen. Dus ik ga met haar uh, aan de wandel, denk ik. Oh, wat ik ook nog even wil vertellen, wat ik moet vertellen. Deze maand ga ik samen met Anja Silverlines opnames maken voor een nieuwe serie op mijn YouTube-kanaal. Ik ben er uh, enorm zenuwachtig voor als ik erover nadenk. En het heeft iets te maken met uh, vragen beantwoorden. Meer ga ik niet vertellen. Het wordt wel heel leuk als het goed is. <laughs> het wordt gewoon heel leuk. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het wordt gewoon heel leuk. Ik moet nu al lachen. En dat is ook de bedoeling. Hè? Het zijn, niet, het zijn geen, als het goed is geen serieuze vragen. Dat weten we natuurlijk niet. Want we hebben de vragen zelf niet samengesteld. Zo. Nou, ik, jullie weten nou veel te veel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Eh, want daar ben ik heel blij mee. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Toodles!